Zo, even nieuwe boutjes gepakt in een andere lengte, deze waren het dacht ik. Dan gaan we die proberen, want ik heb een heel doosje van die boutjes. Oh, die is een keer bij Ali besteld. Ali is een raar bedrijf, maar je kunt toch grappige spullen bestellen en vandaar dat ik ooit ook die besteld heb. Nou ga ik deze vier erin draaien, ik gebruik daar geen ringetjes voor. Goed is, dus moet dit wel een goede maat zijn om ze gewoon vast te kunnen draaien. En dat ga ik dan ook even doen. Dus één. Twee. Dat is 1. 2. Ze niet heel erg strak, hè. dat is ook niet noodzakelijk. Ik zo wel die SD-kaart er nog in doen, want die heb ik er nog niet in zitten. Ik heb ik er even uitgelaten, omdat het niet wilde zoals ik het wilde. Je hebt net gezien dat ik een stukje uit de film geknipt heb. Mij viel namelijk het, uh, het potje met PVC-lijm om, om even dat kleine beschadigingetje te repareren. En dat was nogal een puinhoop, dus dat heb ik even moeten repareren. Um, even dat SD-kaartje plaatsen, dat zal denk ik op deze manier moeten. Het zal denk ik niet op de andere manier gaan. Je weet het niet. Even verzekerd. Nee, het kan maar op één manier. En dus moet hij er op deze manier in. Als dus het goed is dus moet dat zo goed zijn. En dan hebben we hier de behuizing. En die ga ik weer op die zijkant maken. Hier komt straks een kabeltje op te zetten. Waarmee die aan de. Uh, het moederbord van de printer uh, verbonden wordt. De boutjes die ik had, die ruim ik op samen met de schroefjes, want die heb ik natuurlijk dus niet nodig hiervoor. Hoppakee. Eentje na zitten ze op de plekje. Nou, dat is jammer. Ook niet erg. Um, ja, deze bewaar ik ook natuurlijk. Dat is interessant. Die, uh, die waschetjes, die kleine, ja dat zijn eigenlijk een soort van plastic opvulringetjes. Die kunnen interessant zijn bij een projectje op enig moment, dus ook die bewaar ik. Dan gaan we weer uh, ons vreemde halen. En dan hadden we zien dat dit dus de onderzijde was, deze kant, dus we gaan het op dezelfde manier doen als wat we het net hadden gedaan. We gaan hem erin plaatsen. Hij moet het natuurlijk met het uh, textuele gedeelte aan de bovenkant zitten, dus ik plaats hem er zo in. En dan kan ik de twee bouten er weer in draaien die ik even losgedraaid had voor de zekerheid. Ik zet het nog steeds niet vast. Dat is even voor alle duidelijkheid. te doen nog steeds niet. Dat doen we later. Later zetten we het pas vast. Ondertussen log ik weer even in op mijn computer, want die had ik even weggehaald voor dat schoonmaken. Ja, waarom je nou bink opent, dat snap ik ook niet. Maar het is wel eens opgevallen bij Windows 10 dat als je uh, inlogt dat je dan uh, heel vaak bij verschillende versies dat je Bing krijgt. Altijd Bing in plaats van, uh, van Google of zo, of wat ik wil. Dat doet hij uit zichzelf. En ik ben er nog steeds niet in geslagen om dat uit te zetten. En ga me niet vertellen in reacties dat dit moet via um, startpagina instellen en zo. Dat weet mijn neus ook wel dat je dat moet doen. Maar uh, dat is niet de oplossing voor het probleem. Dat kan ik je alvast vertellen. Goed, krijgen we um, de opbouw van de motor. En dat is best nog wel even een tricky one. We hebben namelijk de motor, dat maakt niet zozeer uit welke. Hij moet met, um, um, als ik het goed heb gezien in de video. En dat ga ik er heel even bij halen. Even kijken. Uh, ietsje, beetje terug. Pitsiepitsie terug. Daar komt de motor. Die moet namelijk met zijn aansluiting naar boven wijzen. Dus met zijn, uh, zijn stekker aansluiting naar boven als ik het goed heb. En dat ga ik even checken of dat ook zo is. Heb. Oh eh, ja, ik zie dat verkeerd. Hij moet namelijk naar rechts wijzen. Zie je, dus dat is wel een, een dingetje. Hij moet straks naar die kant wijzen. Um, ik ga hem gelijk plaatsen. Ik zie in de handleiding dat ze eerst de koppel. Nou nee, we gaan toch eerst de koppel zie ik, want er zit een koppelaar bij. En die koppelaar moet er ook op geplaatst worden. Dus we gaan even de extrusie naar beneden plaatsen. Om de koppel erbij te halen. Er zijn er twee van. Dat zijn deze twee blauwe ringen. Ook dit kennen we een beetje vanuit de, de, de 3D-printwereld. Hele kleine schroefjes zitten erin. En daarmee moet het geheel vast worden gezet. En we hebben daar nog wat meer bij nodig. Los van de uh, schroefdraadstang. hebben we een veer nodig. Koperen, ja, een soort van een houder, zeg maar. Zo, die twee hebben we nodig. Die andere hebben we straks nog nodig. En wat we nodig zullen hebben, dat is dit gedeelte. En ook dat gaan we alvast erbij halen. Zo, even kijken. Hier hoort een heel klein... Uh, Inbussleuteltje bij. En dat gaan we dan ook doen. Kleine inbussleutel erbij halen. Even kijken of dit de goede is. Ja, dit is de goede. We hebben een brede kant en we hebben een smalle kant. Uh, smalle kant, brede kant. Nou, de brede kant is duidelijk, want daar moet straks deze koppeler in. Dus hij moet met de andere kant op de as. De as heeft net zoals bij de 3D-printer een vlakke kant en een ronde kant. Um, hij heeft weliswaar twee schroeven. Ik ga ze allemaal, uh, of vier schroeven in totaal. Maar op elke kant twee schroeven. Ik ga ze allemaal een beetje losdraaien. Zodat ze ze meteen ook pakken. Maar we gaan hem op de vlakke kant. In elk geval zorg dat hij minimaal op één van de twee kanten op de vlakke kant vastgezet wordt. Dat is heel belangrijk. En uh, niet helemaal op de as zelf. Er moet een heel klein beetje ruimte tussen zitten. Want anders loopt hij aan. Zo, nu zit hij op de vlakke kant. Andere kant draai ik ook alvast vast. Zo. Oké, okay. dat zit erop. Nu komt daarop dus de as te zitten. Draaien we eventjes licht vast. Je hoeft nog niet echt super vast te zetten. Dat gaan we straks wel doen natuurlijk, maar niet op dit moment. Zo. Die zit ook. Dan krijgen we dat gedeelte. Deze hier. Daar moet de veer in. Daar zo. En daarop komt het koperen gedeelte te zetten zo en nou is de bedoeling dat we naar de motor toe deze kant erop draaien totdat die er helemaal doorgedraaid is tenminste dat is zoals ik het hier vaststel dat ging niet helemaal goed we moeten heel eventjes terug naar de basis, want we zien dat de uh, koppeling met de uh, draad niet helemaal goed gelukt was. Misschien was vast, toch nog niet genoeg ruimte gehad dat hij er helemaal in zat. Dat zou goed kunnen. Dus even opnieuw. Nu voelen we hem helemaal naar beneden gaan ook. Maar wel even oppassen, er was een schroef uitgekomen. En die mogen we natuurlijk niet kwijtraken. Er zitten wel wat gezegevensschroeven bij. Dat moet ik er wel bij zeggen. Dat uh... Dan gaan we opnieuw vastdraaien. Even een heel klein beetje. Dan gaan we dat opnieuw doen. Het is geen zin om aan de motor te draaien, normaal gesproken. Je draait hem echt aan de as. Totdat hij er doorheen draait. En volgens mij komt hij er nu aan. Ja. En dan kunnen we hem ongeveer naar het midden draaien. Uh, leuke gedachte trouwens. Maar ook dit doet uh, Ronaldje verkeerd. Want hij moet natuurlijk eerst door zijn... Um, de extrusie, anders krijg ik hem de nood van zijn leven dagen op. Dus ik pak hier de extrusie. Ik zet hem even op zijn kop. Dit is de achterzijde. En dan mag dat dan pas door. Verhaal. En daar komt die nu moet hij nou ongeveer de helft gedraaid worden. De schroeven er even uitdraaien, anders krijg ik hem niet hier door zijn middelste gedeelte heen. Nu wel. En dan kan ik die schroef er aan de andere kant weer indraaien. Of dat zo hoort, weet ik niet, maar in elk geval, in dit geval iets veiliger. Uh, en hij moet zo meteen omgekeerd, want hij moet in de uh, juiste vorm. Even kijken. Even nu net zo leeg als ik hij moet die omgedraaid zitten, dus zo. Maar goed, dat is verder nog niet zo belangrijk. Deze gaat naar het midden, want dat is waar die ongeveer gaat komen. Zo ja, hartstikke mooi. Um, Oké, okay. um. Um, uiteindelijk uh, de, even kijken, die twee onderste had ik vastgedraaid, dat is goed. Even voor de zekerheid of we dat goed gedaan hebben, dat zijn die, want daar kan ik zo meteen niet meer bij. Die, die koppler die heeft dus twee sets met schroeven, één aan de onderkant om aan de as te bevestigen van de steppermotor, en de andere aan de bovenkant om in de threaded rod, om in de schroefdraadstaaf. Zo. Dus die onderste kan er namelijk nu niet meer bij komen, die zitten in die bakkoliet uh, situatie hier. Oké, okay, dan uh, kan ik nu uh, eens even kijken. Bezig met uh, de motor vast te zetten. En de motor vastzetten, daar zitten de kleine schroefjes voorbij. En dan moet ik heel even kijken welke de geschikte zijn, want we hebben twee maten en ik durf er wel een gok op te wagen. Uh, we hebben namelijk iets langere en iets kortere. En het verschil zit dan denk ik in de dikte van de baccoliet. De zijkant is dikker. En die zullen dus de grotere schroef nodig hebben. Dan zal dit dus de andere kant zijn. Zo. En er zitten dan ook acht kleine uh, ringetjes bij. Dus die ga ik er ook even bij pakken. Want ik denk dat dit de vier zijn die hem gaan vastzetten. Dan pakken we gelijk de vier ringetjes bij oh, vier van die ringetjes bij. Dat waren er vijf, maar dat geeft niks. Eentje terug. Want die zijn straks weer nodig. En dan kan ik besluiten om ze erin te gaan draaien. Even kijken of dat ook zo gaat zoals ik dat wil. En dat gaat perfect. Deze kunnen we rustig vastdraaien. Dat is verder geen probleem. Dus ik zet ze er eerst even in. En dan ga ik ze zo meteen vastzetten. En dit is wel weer een ander maatje met inbussleutel. Dus ik moet er even een ander inbussleuteltje bij hebben. Zo keurig. Even op zijn zijkant zetten. En de laatste kan ik ze dus ook gelijk goed vastzetten, dus dat doe ik ook meteen, dat is 1, dat is 2, dat is 3, en dat is 4, even nalopen. Je ziet altijd dat er dan nog veel extra ruimte is om dat toch aan te draaien. En volgens mij moet dit gewoon stevig zitten. Dus even de andere kant. Zo, en dan zou dit dus dat gedeelte moeten zijn, maar we zijn er natuurlijk niet, dat mogen duidelijk zijn, want wat we nu gaan doen, we gaan nu de, het werkbed monteren. Daarvoor zet ik hem even op de tafel. Weg. En gaan op weg naar de werking van het werkbed. Dat heb ik hier voor me liggen. En dat bestaat uit een heleboel schroeven en bouten. Zullen we gaan zien. Even kijken. Ja. En dit zijn de M10. En 5, 10. En dan heb je er 10 van nodig. Zeggen ze, 4, 6, 8, 10. Ja, klopt. En dan de grote. Dat zijn deze. De grote houdertjes. het dus goed is dus blijft er daar 1 van over. 2, 4, 6, 8, 10. Ja. Dit wordt mijn reservezakje straks. Want het zullen reserves gaan zijn. We hebben ook ringetjes bij nodig natuurlijk. En dan zullen dit waarschijnlijk de boutjes zijn. Vermoed ik zo. zal even kijken of deze 10 zijn. Oh, hier blijven. Nou, ze zijn iets groter als 10. Maar ik heb niet kleiner. Dus dat is makkelijk. Dit moeten de juiste zijn. Ik heb namelijk niet kleiner. Uh, dus dit moeten ze zijn met 10. Uh, ook daar 10 stuks van. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10. En dat blijft er weer 1 open. En die gaat in het zakje met reserveonderdeeltjes. En dan moeten we daar ook weer in zetten. Oké. Okay. Nu pakken we het printbad. En daarvan moeten we eens even kijken. Want hij heeft aan de ene kant 3 ribbels, aan de andere kant 4 de 4 moeten boven zitten, de 3 moeten onder zitten, dus de 3 is waar die uiteindelijk op komt te liggen, dus hier komt die erop te liggen. Um, de kunst nu is om het zo voor elkaar te krijgen dat je dus deze, ik ga ze eerst even aan blond want dat moet. Die ook. Zo, in het midden. Um, en ja, dat je het er zo overheen kunt gaan schuiven, dat is de kunst natuurlijk. Uh, dat zal een vrij lastige zijn, dat heb ik in de filmpjes gezien. Um, dus wat we gaan doen, is we pakken, er moeten trouwens de ringetjes nog. Die ringetjes zijn we nog vergeten, dus die moet ik ook nog even erbij gaan halen. Die ringetjes. Er één. Tenminste, passen die daardoor. maar moeilijk. Dus de ringetjes zullen hier niet bij horen. Ik dit wel bij elkaar Ik zie dus hier horen geen ringetjes bij, want die ringetjes passen van zijn levensdagen niet. Ook geen probleem, dan horen ze straks bij de andere, want we hebben nog een hele lading bouwt leren en moeren, en dan zullen ze daarbij horen. Dus hier komen we geen ringetjes op te zetten. Uh, nou, wat de bedoeling is, is, dit, is de, ze worden, um, even zien, met deze zijde naar boven uh, geplaatst. En dan is er dus een, een bout er doorheen, deze, erop draaien. Ja. En dat moeten we dus voor alle betreffende zaken hier doen. En ik doe dat eigenlijk, ik ga dat stapsgewijs doen. Ik denk dat dat misschien beter resultaat heeft dan op een andere manier. Want ik heb gezien, nogmaals, het is echt een pain in die S. Om straks dat printblad erop te krijgen. Dus eerst deze. Dan Deze. Van onder naar boven werken natuurlijk. Anders werkt het zeker niet. Dat is één kant. En dan de andere kant. Zo. Zo dat ze recht komen te staan. Dan is de bedoeling 4 aan de onderzijde 3 aan de bovenzijde Okay. Ja, hier moet dus duidelijk een andere inbussleutel weer bij. Want even dacht ik het te hebben, maar ik heb het dus niet. Soepel, zei ik al. Hè? Ah, verdenken. We gaan het anders doen. Want het is gewoon de kunst om hier de juiste weg in te vinden. Gaan ze al in de sleuf plaatsen ik zal het zo laten zien. Even aan de kant. <lacht> je het kan zien, ik heb ze hierin zitten, die, die uh, ja, dat zijn een soort van, van uh, Boutensysteem is het um, en dan nou moet dit, dit is de bovenzijde, hij moet natuurlijk aan de bovenzijde komen te zitten. Dus nu gaan we dit omdraaien en dan doe ik het gelijk maar even helemaal goed, denk ik. Me dan. Dus dan ga ik ook die andere erin schuiven. En dan zie ik volgens mij dat ik dat ook nog verkeerd gedaan heb. Dus ik schuif ze er weer even uit. Want ik had gezegd die kant moest boven liggen dus die kant moet eigenlijk aan de binnenkant op dat ding zitten. Dus we hebben er één. Zo. Dit is ook wel aan, want waarom zit dat dan niet recht? Wel. Plageren. Ik uh, ga dit even uitvogelen. Ik kom zo terug als ik uh, de eerste erin heb zitten. Het is wat makkelijker eventjes. Moment.